zal iemand met een uh... ja, zit? Heb ja, dat is nog een die Ja, hoe gaat het met jou? Je bent beschoten. Ja. BTV bij achter de woning. Okay. Hij is zojuist uitgebreid verheerst. Hier kunnen we voetballen, hier buiten, hebben we nog nooit gedaan, of ik in ieder geval niet. Hierboven zie je al een uh, terrasje. Ja, officieel mogen we hier niet naar binnen rijden, dat is altijd de regel. De politie kan hier niet zomaar naar binnen, maar ja ik ben hier.. Uh, ik mag er wel even. staat 1 TS. Yes? Ja. We zullen we maar even. Ja, de 2202 uit de 2202 Of toch niet? Geef recht. Houdt u rijden prijs 1 met toestemming assistentie collega bij de 2001? Het is op postcode 184 wordt op hem geschoten over tactische vesten aan. Wie is 2001? Dat is Max Geo. Max Geo. Ja, onderweg uh, tactische vesten worden aangetrokken. Ja, 2202 uit. You were moved. User was moved to your channel. Microphone nee, sorry, niet Microphone activated. Heb je Vesta? Ja, ik heb Vesta. Dat is wel een heftige melding zo. Ja. Zal iemand met een sit up uh, over? Ja, daar ik nog één niet over. Ja, hoe gaat het met jou? Jij bent beschoten. Ja, uh, ik kon nog net achter mijn uh, voertuig buik. Uh, ik wilde in eerste instantie aankloppen uh, bij een bewoner. Er was een meld binnenkomen over een mogelijke hacker. Uh, ik had vriendelijk of ik met de persoon mocht praten. Uh, opeens hoorde ik dat hij een uh, vuurbaan had. Dus ben ik gauw uh, naar de auto gerold. Toen begon hij te schieten en ook. En waar is hij nu? Ja, ze zijn mogelijk nog in dat woonhexem, uh, waar ik net was. Weet anders niet waar ik hier zo. Oké, is de Daisy al gekoppeld? Eh, niet dat ik weet. Ik weet okay, wel uh, dat, ik, ik weet, dat, ik, dat, ik, dat uh, de... ...onderweg zijn. Oké, jij weet, dit is gewoon een uh, Daisy in de nemen aan, hè. Eh, uh, nou, op zich nog niet. Nee? Nee. Oké, okay. ja, let op je. Dat hij nog... Ja wacht even, is het maar er wordt nu live geschoten of hij is, is naar binnen vlucht Hij was in zijn woning en ik begreep dat hij vanuit zijn woning heeft geschoten en dat hij nu dus weer binnen zit. Ja zo, dan is het wel een, een staatsie eenheid. Eenzit. Tweede schot, tweede, tweede schot. schot, er wordt nog steeds geschoten. Maar het wordt wel handelen natuurlijk. Nee ik maar ben het laatste Het is beperkt dat de groene boom. 1 kilometer verwijderd. Max ik zo'n op de nee, naar weg, gaan 2202 bijna te plaatsen Laat me door, laat me door Komt ie, let op, let op Weg, weg, weg, doorlopen, doorlopen, doorlopen Waar door is die In het huis, of? Ja, groene huis, groene woning Ja, bij eten plaatsen Laat maar even op hoor, jawel. Hij zit hier ruim, is in deze... Groene huis daar achter. Ja, ik wil even kijken welke huis. Hierboven achter die, uh, die ja dit. Achter deze garagebox ofzo. We worden vanuit de woning geschoten. BE is daar, die gaat uh, Ik hoor je op eet plaatsen. Ja, dat zou kunnen kloppen. Ik had mijn uh, team speak uh, nog aan. BE gaat nu naderen. Ik hou even hier de zijkant en de achterkant een beetje in de gaten, voor het geval dat hij via de achterkant vlucht. Zou jij willen, lopen wij mee met B of niet? User, Staan blijven, op je ja. knieën. Goed, goed Op je knieën. Achterzijde woning. Kijk, even valt van andere Ja, voor grond, B1, uh, bij jouw een uh, woning of niet? Ja, hier camera's, over. dus hij ons in staat, Op knieën, bij elke dag wordt ge B2 B2 v, gegeven. b 2 achterzijde woning. Op knieën, ja, uh, alleen ik. Ik ga de woning in de gaten, collega. Ik ga boeien. Ik hey, ga boeien. Hé, hoor die handen. Hey, handen hoog houden. Welke verdachte meng wordt er geschoten? Oh, ja. kom maar, Ik hoor een hond. Ik hoor een hond. Waar verdachte wordt gezet ingezet? Hebben we dat begrepen? Op je knieën blijven ja, zitten, handen omhoog houden, ja. Verdachte zijn van de, de, de, de woning. woning komen gaan. Verdachte ah. getest. Oh, oh, oh, goed. Er zit een hond in die woning, waarschijnlijk ja. ja, klopt en ik kom er even naar voorzijde van de woning, gaan we er uh, ja, uh, even ja, naar de voorzijde dan zouden het uh, materiaal op de computer staan nee ik moet er niet opgedeelden nee ik moet er niet opgedeelden hei dat is even normaal hey, kijk of We wil op knieën blijven zitten blidtjik komt tevoorschijn als je dan uh, ligt het de grond ja ja het is goed heb ja, dingen bij die je bij moet hebben niks op niks Ja. Heb je dingen bij die je bij mag hebben? Hier. Niks of niks? Ja, het is helemaal niks. ga je voor je, ja? Even wapensbergen. Onze ah. op die bureau, zeg. Dan Willem, ben jij een beetje handig met computers? Uh, nou, net zoals jullie denk ik. <laughs> even kijken, hoor. Kijk of hij hier heeft Maar raam. Door... Um... Dit is uh, iets van uh, HTC uh, okay. Lijnheer, uh, die, uh, die, uh, die computers mogen niet uit en dan, Veel Vioop uh, aangetroffen bij persoon nou. Kom in beslag, kom kant op Ja, en vraag of... Microphone muted uh, Valt bij mij weg Alsjeblieft oh, uh, nice. uh, Kijken of ze even wat te plaatsen kunnen komen op op En ik zij die in beslag nemen Kijk of die beelden ongedaan kunnen maken Ik ga even verder, oh nee uh, moeten we ja, even, uh, ik wel even je de melden kan me laten oproepen. Gaan even van verder voor je. Of ze wat verder kunnen kijken voor de persoon. Volgens meldbedragen is aan zijn het mogelijk beeldmateriaal van ja, de wagenskamer als lager van leren. de melder die de melding heeft gemaakt. Okay. Uh, mm -hmm. Neem jullie mee? Goed, ik ga nu even naar een auto en dan ga ik in uitsloppen, ik dat begrepen. En misschien kunnen we meer situatie te vinden, maar ik heb meer meewerken ja, Ga je mee we ja, want je ligt zo op de grond toch? Ah, ik heb hem nieuw op zijn geweest. Ja, nou, slepen hem ja. mee. Wie heeft dit gedaan? Heeft een Kom met of je honden. Uh, hoofd naar de grond. en mij het Aan mij lopen. ik zie dit hoofd naar de grond? Maar ze zijn niet in het kanaal. Ja, wij gaan uh, transporteren. Uh, oké. Okay. Ja, we hebben even een team van uh, technische boys nodig voor de inbeslagname van de digitale zorg Microfoon muted. Oké, okay, kom. als je in de bus dat ga je meewerken of niet? Hij hey, die voet ja, omlaag houden. als je trapt, dan leg je echt op de grond. Kom. Oh, He, de grond een start, ligt hier niet op de grond, uh, computer, uh, de ja? computer. Dat is niet zo. Ja, je moet hem plat op de buik. Uh, zijn... uh, Even ja. kijken. Hey. Vijf Wat zeg je? Vijf computers in dit huis. Anders de met hem even achterin en verder zijn dit allemaal camera bewaking. Ja, we draaien even het dus. Hey, is... hey, dat was niet slim hè, pik, ja. wat je dat deed. Dat was niet slim hè, dat was een slimme actie van je. E-mail 6 computers aan. Leg hem maar neer hoor, leg hem maar plat. Ik denk dat dit echt wel een uh, groot schaaseman hoorde. Dat uh, jongens even met groot schaas uh, materialen mogen kopen. Nou, alles even in beslag nemen denk ik. Ze zijn onderweg. Michael, ja, alles uh, kan uh, mee. En welkom kom eens uit. Zeg maar. Ik zit al in de bus hoor, we moeten hem uh, transporteren. Hij uh, werkt een beetje tegen. Ja, kom uh... maar. Uh... Blijf van me af, laat me gaan. Ik zweer, ik pak jullie allemaal. En ik begin met deze twee heren voorin. Ja, als zou je helemaal blijven doen. Dan zijn we acties voor jou, ja? Uit. kom maar. Lekker, collega. Hartstikke rijbewijs nu denk ik. Ayo. Hey uh, meneer, Ik weet niet of mijn collega's net al uh, verteld my hebben, want het doet gewoon een beetje dubbel. U bent in ieder geval niet uh, tot antwoorden verplicht. En u mag een advocaat uh, raadspreken. Een raadplegen bedoel ik. Wilt u een advocaat. Hey, it, nou? ja, Wilt u ja, een eigen I advocaat of niet? Nee, ik heb er geen. Wilt u er een die wij dan regelen of zegt u dit hoeft niet? Als jullie dat kunnen regelen voor me graag. Ja, dat kunnen wij regelen. User left channel. Dan zo richting Brouw wordt u voorgeleid bij de Hulp kunt u nog een vraag stellen en die gaat toetsen of de aannemen correct is. Oké, okay, is goed. Mooi man. Hij ligt uh, van jouw beeld voor een plat op zijn buik. Hij was net aan het trappen namelijk. Oh, okay. Dan mag ik eigenlijk. Mag ik terug in de stoel? I'm not the one with the attitude. You're 0502, zegt u het maar. Hallo, mag ik terug in de stoel? Ik lig hier een beetje hard op de grond. Ja, dat heb je zelf te danken. je 0501, 0502, zegt u het maar. Excuus, ik verstand 52. Uh, voor je informatie, OC. 1 uh, persoon aangehouden, vuurwapen aangetroffen, 22.02, doet transport richting HB, technische jongens komen uh, dit pand controleren, uh, fietsers innemen, uh, pand is verzegeld ook. 22.02, doet afhandeling van eenmaal AT, en de les gaat weer beluisteren. Positief. Gehoord. Microphone activated, microphone een de muted. Weer. En nu had kan koppelknaam met Daan. Doet u dat weer? Ja, u mag mij daar net zo zitten. Als je nou de gewoon de even, de blijft de leggen, de de even blijft liggen, want voordat je weet, verwond je jezelf. User ja, dan ik me maar. Ik wil gewoon op de stoel zitten. Jullie hebben niks voor niks stoelen hier achterin. De blaaskaartje. Ja. <laughs> Sorry? <laughs> nee, ik had echt mijn proberen. User was moved out of your channel. We zijn er bijna. Zij dat u heel mooi had. Ja, wie ook hoor. User was Dank u moved uit je channel. We gaan naar de nu? Microphone activated. Een bijna aankomst bij jezelf uh, contact Ja. Kun je ook in het water gooien? Muted. Dat kan uh, zeker. Maar, maar mag ik ja, ik kan wel zwemmen, ik heb een A, B en C. Ja, en met boeien en... om zal uh, zwemmen niet mag. Gaat het wel met de boeien dan, de meneer? oud uh, nou liever zonder boeien dan. Of jullie moeten een uh, band meegeven dat blijft drijven. Hey, ja, luister eens, dus wij gaan je dadelijk uh, optillen, neerzetten. Ga je gewoon normaal meelopen of ga je weer doen? Nee, ik loop wel gewoon normaal mee. Dat loop gewoon normaal mee, dat is mooi. Haal ik je nu uit het voertuig. Nee. Als je dat wilt. Uh... Zo. Au. Loop direct naar. Kan ik. Callilo P. Kun je kunt wel? Makkelijk. Nou, niet je User joined your channel. Hij oh, is zojuist uitgebreid gefeerd. User joined your channel. Hier ben ik. Je je? Je? Ja de eerste keer zijn. Ben je uh, nog nooit geweest of wel? Eens kijken welke vraag is, nee, zal nooit. twee pakken. Maar ik, ik zie daarom dat daar bordje staan dat u geen puurwapen mee mag meneer. Nee, maar die hebben we ook wel uh, ingenomen. En de mijne? Ja dat bedoel ik. Hey luister eens, ik ga zo meteen je boeien afdoen. Uh, je blijft gewoon met je gezicht naar de muur staan totdat ik die cel uit ben. Ja doe je dat niet dan ligt je weer plat. Welke muur? Ja gewoon recht Toen voor je. De ja, recht voor je. Ja, dat is een hoek. Ik stel toch geen simpele of geen uh, moeilijke vraag. Nee, maar ze blijven staan tot ik weg ben ja? Ja. Alleen u of ook uw collega's? Nee, gewoon iedereen. Niet zo eigenwijs eigen doen. Ja. Ik ga ja. nu weg. Ja. Zo. Licht. Zullen wij uh, eerst de vesten even uitdoen uh, en dan uh, alles gaan tikken? Ja, User left Dan zetten we meteen de bus even en voor. De de voor, de voor. En... Ah, Jan-Willem. Ah, Jan-Willem, ik zet even de bus snel uh, op het uh, terrein voor en dan kom ik naar binnen, ja? Ja, zie je zo. We gaan zo tikken. 22.02 met AVA. Ja, ja persoon afgeleverd bij hetzelfde complex. Uh, wij zijn van status 1. We gaan even alles op uh, papier zetten over. Ja. Hoor je... Ik weet het is al twee uur Wilt u rijden? Kun je met toestemming naar een auto te water? En in postcode uh, 611. Daar zagen we de collega 20 van die rende achter een uh, naakte man. Dus die gaan we even een kijkje bijnemen. nemen. Hallo. Wij zagen jullie toevallig te plaatsen komen. Dus hier... Uh, thuis.